En nou, voor het eerst weer een video, jee! <laughs> het is echt super lang geleden dat ik een video heb gemaakt. Voor mij voelt het echt als vorig jaar. Maar um, inmiddels woon ik op mezelf. En um, zit ik hier tussen de vijfsoe's in deze video te maken. En, uh, de video zal vandaag gaan over de Blush Artist Shading Palette van Catrice uh, Blush Trio. Uit verschillende kleuren. En toen ik dit doosje zag was ik eigenlijk helemaal verliefd. Ik was direct verliefd op de kleuren. En twee van deze tinten die hebben echt zo'n glans, zo'n shimmer in. Je hebt een beetje een ietsje bruinig ondertoon. Blushier, blusher, dan eentje die wat roziger is en dan heb je echt zo'n hele peel pink, echt zo'n, ja, zo'n hele lichte highlight-achtige kleur. En ik zag deze combinatie en ik was meteen helemaal verliefd. Dus ik dacht, nou, het is leuk om hier een eerste video over te maken, over iets even lekker licht en luchtig product. Dus um, ik hoop dat je deze video's wilt leuk vinden en uh, laat het maar gewoon aan de slag gaan. Nou, je ziet zo'n doosje in de winkel liggen en misschien denk je wel, ja, maar waarom heb ik drie kleuren nodig? Waar heb ik dat voor nodig? Uh, het is een beetje hoe je het zelf invult eigenlijk. Um, het zou kunnen dat je soms iets bruiner bent en dat dan juist die donkere tint. Maar net een bruinig ondertoon is het, dat dat het mooist voor je is. Je kunt ook een combinatie maken. Je kunt hier een klein beetje mee shapen. En dan hier wat kleur mee aanbrengen. En dan de echte sterke punten naar voren brengen met de allerlichtste tint. Uh, het is net hoe je het zelf wilt. Je kunt ook bijvoorbeeld alleen deze hele lichte aanbrengen. Als je echt zo'n hele lichte huid... Tint hebt. Ik heb nu ook een hele lichte huid. Omdat het nu natuurlijk net winter is geweest. En ik uh, ben nog helemaal niet bruin. Dus het zou kunnen dat deze kleuren het heftig zijn. Maar daar komen we vanzelf achter. Dan is de vraag met wat voor uh, kwasten kun je de blush aanbrengen. Ik heb, er wat, verschi ik heb wat verschillende kwasten hier. Um, deze kwast is een platte. Daar breng ik altijd heel fijn highlight poeders mee aan. Die is echt zo fijn. Van Lego. Uh, ik heb twee uit dezelfde... Ja, wel uit dezelfde serie van Make Up For You. Eentje die schijn is en eentje die rond is. en uh, Je kunt hiermee kunt contouren, maar het hoeft niet per se. Je kunt er ook gewoon een normale blush mee aanbrengen. Het is net wat je fijn vindt. Het is net, ja, deze eigenlijk altijd goed. Dat is zo'n kwast die, ja, echt altijd goed is. <laughs> en dan hebben we deze van de Is It Paris. Dat is wat duurdere kwast. En super zacht. Die loopt ook schuin af. Daarmee kun je ook een klein beetje contouren, highlight mee aanbrengen. Eigenlijk kun je er alles mee doen. Dus het, het geeft eigenlijk niet zoveel. Doe het. Wat jij doet zoals jij het fijn vindt. En um, wat ik vandaag zal doen. Ik zal um, deze schuine pakken. En daarmee van de eerste kleuren aanbrengen. En laten we maar gewoon beginnen met, degene met de bruine ondertoon. Laten we maar kijken of we er iets mee kunnen contouren. En ik weet natuurlijk niet hoe gepigmenteerd die is. Dus dat is eventjes afwachten. Ik heb trouwens nu alleen een klein beetje uh, foundation op. Ik heb mijn oogmake-up gedaan, lipstift. En een um, klein beetje concealer. Dus verder nog helemaal niks. Ik heb het een beetje afgepoederd. En um, ja, we moeten nu echt even wat kleur gaan aanbrengen. Want ik zie er super bleek uit. Oké, <laughs> hey, laten we de eerste kleur pakken. En ik weet natuurlijk niet hoe gepigmenteerd hij is, dus ik pak gewoon een klein beetje. En ik breng het aan, zeg maar net onder mijn jeukbeen, waar het maar die lijn loopt. Als je doet. Die lijn, daar gaan we dit poeder op aanbrengen. En heel voorzichtig. Wow, <laughs> hij is al super gepigmenteerd. Je ziet het direct. Oké, okay, moeten we dus een beetje mee oppassen. En dan werk je hem gewoon een klein beetje zo uit. Je kunt hem laten doorlopen tot aan hier. Je kunt hem ook iets eerder stoppen. Daarmee creëren we net wat meer diepte in het gezicht. Dan wordt je gezicht ook iets slanker. Als je maar kijkt naar deze kant en deze kant. Dan is deze, die ziet er al iets minder <laughs> sowieso bleek uit. Maar ook iets slanker. Het ziet iets meer vorm in. Gewoon goed uitwerken. Zo, het is mooi. Ik ga ook even de andere kant doen. Het ziet er al veel mooier uit. Iets, er zit iets meer diepte in. Ik zie er niet meer zo bleek uit. Uh, ik heb het nu nog... Vrij nou ja, zacht gehouden vind ik toch wel zelf. En stel dat je uitgaat of je hebt een feestje, je kunt het net allemaal iets meer aanzetten. Waar je ook die eerste tint voor kunt gebruiken, is om een klein beetje rond je haarlijn aan te brengen. Ook voor iets meer diepte, om je voorhoofd iets minder groot te maken. Om jezelf gewoon een klein beetje iets gezonderdere kleur te geven. En gewoon alleen langs dit stukje. Een beetje langs je haarlijn zo. Dan heb je een heel breed voorhoofd, kun je het ook nog hier aanbrengen. Zo, op deze kant. Het gaat eigenlijk allemaal om het aanbrengen van diepte. Zo. En je kunt zelfs een klein beetje lichtjes langs je kaaklijn ook aanbrengen. je kijk iets minder breed te maken. Dan nou komen we bij de tweede kleur. En dan gebruik ik dan die ronde kwast voor. En um, ik moet zeggen trouwens over die eerste tint. Het is een mooie kleur. Hij is vrij... Ja, ik dacht eerst van wow, het is wel heftig, maar het valt wel mee. Als je hem goed uitblendt is hij wel heel erg mooi. En heel gepigmenteerd. Dus goed teken. Uh, de tweede tint, dat is echt een beetje die... Ja, het is niet echt Barbie roze. Het is een beetje onnatuurlijk roze. Wel een hele mooie tint zo op het eerste oog. Gaan we een klein beetje mee pakken. En die gaan we aanbrengen op de appeltjes van je wangen. En die zitten hier. En een heel klein beetje zo. Een beetje aanstippen. Gewoon meer gewoon voor een gezond, ja, gezonde blush op je wangen. En dat kunnen we ook aan de andere kant doen. Je kunt het een beetje naar achteren uitwerken in plaats van alleen maar aan de voorkant te houden. Het is trouwens ook wel een hele mooie kleur. Heel erg naturel. Ziet er heel, ja, het ziet er heel natuurlijk uit, maar toch, ja, toch wel dat rozige. Ja, ik vind het tot nu toe mooi. <laughs> en die tweede tint kun je ook gebruiken een klein beetje voor je voorhoofd, heb het een beetje op het midden hier. En uh, op de onderkant van je kin. Het heel klein beetje. Zo. En als allerlaatste hebben we dan eigenlijk die hele bleke roze kleur en um, ja, het is een beetje een eigen inzicht wat je ermee wilt doen. Je kunt, er zelfs, je kunt hem zelfs gebruiken om een klein beetje oogschaduw aan te brengen. Ik heb hier nou ook een highlighter zitten. Daar zou je deze ook voor kunnen gebruiken. Als je gewoon een klein pesteeltje pakt, dan uh, is die denk ik ook wel heel erg mooi. Um, ik ga hem aanbrengen als highlighter net hier, zeg maar boven mijn cheeks. Om dat een beetje uit te lichten. Kun je kunt het ook hier aanbrengen op je neusbrug... Ja, een beetje op je kin, met de punten die jij naar voren wilt brengen. Je neusbrug, of een puntje van je neus. Die roze is minder gepigmenteerd dan ik dacht. En dat is wel fijn. Het is niet te roze. Maar geeft wel een glow. Ik hoop dat het te zien is op camera. Want ik zie het zelf wel namelijk. Um, maar het geeft een heel subtiel glansje. Heel mooi. Het ziet er heel, ja, het ziet er heel mooi natuurlijk uit. En dan heb je eigenlijk... De, ja, we hebben eigenlijk alle drie de kleuren gepakt... Van dit palais en ik zie er nu een stuk gezonder uit. Niet meer zo bleek. En um, wat vind ik eigenlijk van? Ik vind de kleuren heel erg mooi. Ze springen ook wel mooi aan. Ik dacht eerst op het begin van oeh deze is wel heftig. Maar als je hem goed uitblendt dan valt het wel mee. Niet een grote hoeveelheden pakken. Ik vind de kleuren echt heel erg mooi. Ik vind, ook, ik vind het zo leuk dat er zo'n super lichte bij zit. Omdat je dat vaak helemaal niet hebt. Je hebt altijd de, deze twee bij elkaar. En dan ja, heb je eigenlijk geen afwijkende kleur. Dat vind ik heel erg leuk. Hij kost 4 euro, dus dat is ook wel uh, meevallertjes, Niet heel erg duur. En je hebt hem ook nog in verschillende tinten. Daar zat ik te twijfelen, want ze hadden ook nog een andere. En um, die had zo'n beetje oranjeachtige highlighter. En toen dacht ik, wow, dat is echt gaaf voor als je in de zomer bruin bent. En dan juist een beetje oranje highlighter. Maar ik durfde het nu nog niet aan. want nu nog zo... We zijn nog zo bleek. Dus, uh, maar het geeft niet. Um, ja, Ik ben wel onder de indruk. Ik vind het mooie kleuren. Heel naturel, het kan eigenlijk voor elke dag. Je kunt het iets zwaarder aanzetten als je een avondje uitgaat en echt een avondmake-up draagt. Dat zal ik ook nog wel een keer laten zien als we een hele look doen of iets dergelijks. En uh, Ja, ik zeg zeker geslaagd. Ik ben heel benieuwd naar die andere kleuren. Dit is trouwens de 30 and Rose. En die was nu als limited edition. Maar misschien dat die wel gewoon in het assortiment blijft. Want die andere kleuren zaten ook gewoon als nieuwkomers bij de blushes. Ik uh, ben ook benieuwd wat jij ervan vond. Ik hoop dat je deze le video leuk vond. En als het zo was, geef even duimpjes omhoog. Uh, ik vind het wel weer leuk dat ik een video heb gemaakt. Ik mis het wel heel erg. Dus ik ga vanaf nu weer gewoon actiever op de, op de blog zijn en actiever op YouTube. Uh, nou, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. In ieder geval bedankt voor het kijken. En als je nog tips, suggesties, andere dingetjes hebt, laat het me weten. En tot de volgende keer.